Soms dan pak ik het troep van andere mensen ook nog even op, omdat ik het gewoon niet netjes vind.